Ze gaan weer breken, ze gaan weer breken, kutus. Ik kom. Wow. Are you kidding, me? jongens? Are you kidding me? I mean, ah, we ja, stonden er nee. met drie man op te kijken. Nee, nee, nee, we stonden er letterlijk met drie man op te kijken. Dit is niet mijn schuld. Ik ben er. Ik ben er. Please help me, help me, help me, help me, help me. Yo, let's gaan je deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik bij Trio Frisk Games. Dankjewel allemaal voor het meedoen aan de vorige giveaway. Degene die de giveaway heeft gewonnen, is hyperactief. Dankjewel bro. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel iedereen voor het meedoen. Dankjewel voor je likes, voor je comments. Ik vind het altijd super tof om ze te lezen. Deze keer doen we weer een giveaway. We geven vier Frust keys en vier partner keys weg. Dus als je die wilt winnen, laat ze even like. Super tof zijn. Laat je microfoon achter in de comments. En join ook zeker even mijn Discord. Kan ik je altijd makkelijker contacteren. Dus join zeker mijn Discord link in de beschrijving. Hopelijk ik ga je genieten van deze video, jongens. Abonneer zeker. Daarmee help je mij enorm. En geniet van de video. De oh ja, hele ja, beest oh. okay, is. Oh. erin? Is het nog open? Oh, oh bar, ja. Bar, bar, bar, bar. Is lul, is dood. Ja, ja, we we kunnen bar. Bar. Hij gaat naar buiten, hij gaat naar buiten, hij wil naar buiten. De buiten. Hij wil naar buiten. Je kan erin, je kan erin, je kan ook in de beest. Wat? Je kan er niet in. Wacht, wat? Oh, doe nog een keer, alsjeblieft, heb je hebt gaps, je bent dood. Hij is uitbuild. Wat? Ik heb no distance, are you? je hebt meer kans bij die sterke, bij die fence. Hij is hij is. Kut. Please. Ik heb stuk. Hij valt in de down Hij verkeert me. Ik zat er bijna in, fuck, ik ben niet fuck, sure, oh, like open, be... oh nee, kan niet. Ik ga getagged worden in die drop-down, Olivier. Ze gaan mij taggen, ze zitten in die vallen buiten. shoot, ik ben bij je kunt erin. Oh, het is dicht, het is dicht. Kutty oh. oh. pro, kutty pro. Oh, hierin, pro hierin. Lekker man, lekker man. Goed, Alex goed, goed, goed. Shift erin. Dit is echt zo insane, joh. André is gewoon in Spurland, dan. Jongens, jongens, we kunnen er hey, allemaal we in. Kunnen we, we, in. Kunnen we kunnen er. Ja, nee. André is, hij... ik ga getagd worden, André is, ik ga getagd worden. Seriously? We kunnen er hier allemaal yeah, in, letterlijk nu. Ja, maar ik zit hier nog steeds in die foto's. Oké, doe erin. Ga erin, ga erin. Allemaal, allemaal, allemaal, ga erin. Shiften, shiften. Ik ben in ik ben in Ik ben erbij. de deze, de surfer is Hey jongens. Slechte pearls. <lacht> ja, dit is kut, man. Je kan door, door straks heen vullen. Nee, ik kan niet. Je kan wel. Je kan door slash achter elkaar heen vullen. Water bloogt het niet. niet. Oké, okay, jongens, jongens, jongens, we hebben dit al vaker gedaan. Deze guys gaan, gaan ons niet doodbogen. Ze hebben die tijd dan de moeite er niet voor. Oké, okay. ze gaan een domme, een domme je fout je maken. Je <laughs> ze gaan een domme fout maken en op... We gaan spelen op die domme fout, oké? Okay? Dat is mine, hè? Ik ga mine bouwen. Body, jullie staan op de plekken waar ze wel kunnen mine. Ik ben erin. Fuck it. Zo so Alleen? Alleen? Zo so dom, jongen, Body. Ja, je moet er toch in, jongen. Nee, dat is fucking dom. Je zit toch op hostage 4 minuten? Okay, oh, heb je nog heroes in je. Ik Oh, maar Kijk maar school. Ja, maar hier zitten nog blocks, hè. Jullie moeten even stukjes, Andreas, we kunnen hier op die blocks. Kom hier op die blocks. Wat? Ik dat moet eruit gaan. Ik heb geen gaps meer. Maar ik heb daar wel een keer ook 100%. Andreas, je moet switchen naar die, Ja. Ik kan drukken allemaal afbaken, alsjeblieft. Ja, de komt er alsbouw. Hij denkt we moeten erin zien te komen. We moeten er komen. Ik ga eentje debuffen. Kom. Kent de story aan de Ja, sowieso. Oké. Hier een mooie Ja. de Als je uitzicht. Oh, die gaan we gewoon in, YOLO? zijn ingeblokt in de 1x1. Pearl eruit. Ik ben eruit. Niet uit. Jawel, ik ben eruit. Goed. Andreas, wat fuck doe je? Ja. Ze gaan ons verder op blokken, man. Ja. Volgende, volgende als hij. Bro, oh, ik word alleen maar geboospamd. Ze gaan weer breken, ze gaan weer breken, cutter. Is... Ik kom. Ik... Are you kidding me? Jongens, are you kidding me? I mean, ah, de... ja, we stonden ja, er met ja, drie we man, we man, man op te kijken. Nee, nee, nee, we stonden er letterlijk met drie man op te kijken. Dit is niet mijn schuld. Dit is ja, niet mijn schuld. Ik kan er niks aan doen, dus. ja, er is, Ik sta helemaal achterin, ik word alleen maar geboospamd. Ik, ik, ik kan hier niks Shooter. tegen doen. Shoot er jou is? Ja, en dan, ja, dan ben je. je uh, ik kan oh, de weg van doen dat deze vrouw letterlijk zuig. Jij ja, ja, ja, bent, ja, zaakt zelf weg. gewoon. Nee. I mean, als je remmen. dat mist, als je dat mist dan Broodip zaak je zelf. 2.0 Andreas, als iedereen in elkaar staat kan je dat niet beurlen. Ik zat niet in hem. Niemand zat in hem. Ik ben een, een doorstichtje want anders heeft het geen zin. Wat ga doen hoor? Als het begin niet heeft. Amula, hij minter. Break deep, plus. bluf. Eh Ik ben erin! Ik ben erin! Please, help me, help me, help me, help me, help me! Anders, is in. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik kan, nee, nee. Nou, we zitten nu weer allemaal stukken. nu gaan we weer oh, hetzelfde krijgen. Nu gaan we gaan lekker dood. Zit nou ik, heb geboot, ik heb richtbood, <laughs> <hijen> ik <ben zo> heb <hijen> Waar zitten jullie nou? Oh, niet, gaan. Gewoon ingaan, ja. gewoon ingaan. gewoon in, gaan, gewoon in gaan. Gewoon Iedereen komt erin, iedereen komt hierin. in. Hier zitten we beter, hier zitten we beter, hier zitten we beter. Pak water, jongen! niet bij in niet bij fanskids houden, hou hem in de corner. Stuk hem overal in. De upside staat open, de upside staat open, hè? de upside staat open. Niet helemaal, niet helemaal. Uh. Hey, André, hey. serieus? Kun je het echt Surprise, Wat the fuck ik blijf hier. Want de uppers is zo. Hey, Yusufu komt erin. Hey, er is er iemand in. Iemand moet erbij. Bro, wij gaan... Ja, Olivier, wij zijn ook dood. Olivier, pearl erin, pearl erin, pearl erin. Oh. oh. oh. Oh, oh. Ah, oké. Okay. Olivier is dood. <laughs> Lekker short! Oh, Olivier, het zijn er nog twee. Oh, ik heb grap gevoeld nu bij. Jullie moeten eruit zien te komen. Kijk. Ik heb geen oh, idee. Ze maken downsize. Als jij hebt FTO... deel. Ja, oké, okay, dan ben ik er denk ik. Als jij... Ja. Oké. Okay. Alex, je moet opkomen nu. Je hebt regen. Anders, wil je de zijn usen? Deze ga ik killen. We kunnen de zijn user, kunnen de usen. Is goed, ja doe het, doe de doe we doen? Nee, ik ga boven. Ja, we zitten we in de full-base, full base. Ik moet even super jumbo doen. Hier kunnen we, hier kunnen als we hier stank hebben en speed 2, dan hebben ze. Ja, ik moet allemaal Ze peulen heel erg in de kijk. Ja, maakt uit, maak niet uit. We gaan ze ergens kunnen blik op een bepaald moment als eentje gepult timer heeft, dan zijn ze fucked. Ja, ik heb, heb jumbos gedaan. Ik oh. kom goed nee, ik Ja, oké, oké. Doe nu eentje strengt. Eentje strengt, dat is 2 Ik, ik strengt, speed 2 Let's oh. go. Ik, fuck. Ik ben ingelookt, oh my no god. No way. Twee way. Je hebt twee parts, je hebt twee parts, je hebt twee parts. Alex, call shit. Alex, call shit. Ik kan wel voor Alex, ik kan wel voor. Regen, absorb, speed 2 Regen, absorb, speed 2 Olivier, jij moet P2. Olivier heeft streng, dan moet Olivier kallen. Olivier heeft alles, behalve speed. Oh, is misschien dat ze wel bij ons nog komen tegen. Blijf hier inderdaad fighten, blijf hier inderdaad fighten, goede plek. Regen op zorg voor hem. Regen op zorg. Kan, Olivier regen. regen. regen. Zo kunnen jullie kan Ze zijn met 3, ze zijn met drie. Ja, ze zijn three. Three. I don't care, I don't met twee, met twee erin ja, en dan niks. Ja. bro, wij kunnen niks. Wij... Ja, weet ik, maar. Jullie kan eten als callen. wij. Eruit ah. hebben. Nee, kom op, kom op, kom op! Dit is zo bullshit. Alex wordt dood doodgewoordig. Alex, je moet je knocken, man. Ja, Alex, één tegen jou Let's go! Shoot is erin! Speed. Speed! Andres. Ik ben alleen, ik ben alleen. Maak net? Ze willen bij jou yes. erin komen, Andres. Allemaal. Ik ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit, niet naar blijf boven. Let's go. go! Ik heb er een uit. Even ik wil liter king aan, nog een keer streng. Op een keer streng. Hij zo een keer streng. Log me Oké, anders kan nog een keer streng. Kan nog een keer streng. I don't do. Alvast. Al, zeg bay. Kan nog een keer streng. Moet niet mee gaan, niet mee. Dus met goed mee. Hij heeft, hij. Streng, streng, streng, streng, streng. Tank, pigeon. Op top. Speed. Ik heb een gap, ik heb een hier. Kom op, drop, dropp, dropp, drop, dropp, Hij doet open, hij vis, hij vis, hij vis. Oké, okay, hij Let's go! Oké, nu weg, nu terug, niet terug, niet terug. Jawel, jawel, jawel, jawel. Nee, uit, uit, uit, let's go boys. Oh my god, let's go, let's go, let's go. Let's go. Oké, naar de base. Ik heb een fail gemaakt, let's go. Lekker, ik ben niet dead. Oké, we hebben okay, we, we, we, we gewonnen, we hebben gewonnen. We hebben wat, vier kills gepakt deze guys?